yo welkom weer in een nieuwe video vandaag hebben we een leuke interessante wedstrijd um, wat ik even wil vooraf wil vertellen is dat is gewoon een open wedstrijd we hebben er is geen gewichtsklasse uh, Er doen meerdere klanten mij mee een jongen die is ongeveer 75 kilogram um, dus doen mensen mee die hebben meegedaan aan het uh, nederlands kampioenschap treintrekken er zit een jongen bij die um, die is de armborstlijn arm nummer 1 van Nederland. Uh, al met al dus best wel serieuze jongens. En uh, ja, wij hebben er niet echt heel serieus voor getraind. En nummer 2 is dat het, zoals jullie horen, gefilmd is door mijn ouders. Dus hier en daar zal het wat schudderig, trillerig zijn. En ik heb er wat telefoonbeelden doorheen gegooid. Uh, ja, en dus benadruk ik nog even. Wij hebben niet specifiek voor deze wedstrijd getraind of iets dergelijks. We doen gewoon voor ons plezier mee. Um, en ja, als je jongens van 75 kilo hebt en de concurrentie is 140 kilo of 120 plus, dan is dat niet helemaal eerlijk. Maar mag de pret niet drukken. We hebben ons stinkende best gedaan. Um, ik heb twee dames meegenomen die bij mij sporten en één jongen dan. En natuurlijk heb ik zelf meegedaan. Dus dan gaan we vandaag gewoon lekker naar kijken. Ja, dit, dit zijn uh, alle mannelijke deelnemers. Zoals jullie zien uh, hoort de jongen bij mij. Uh, Vergelijk hem vooral even goed met de jongens die daar uh, in beeld staan. Uh, al met al is het wel allemaal leuk om een competitie te houden met mensen, mensen die plus minus uh, ook. Ja, ook even zwaar zijn. En uh, en nou, en dit en zijn ze. En, en hier zien we de vrouwelijke deelnemers, vijf stuks. Mannen overigens twaalf stuks. Let op. Drie, hier twee, zien we de eerste twee, dame, uh, Mijke, die ja, bij mij uh, traint. Het is wel een beetje jammer van het weer natuurlijk en vooral de hele gladde voeten, dat is wel heel irritant. We maar appakee. we gaan lekker vol ja. ja, ja, ja, ja, ja. gas. Gas, gas, gas. En hier zien we Yvonne, de tweede deelnemer die van mijn sportschool meedoet. Die werd overigens eerste op dit onderdeel, dus echt super tof natuurlijk, echt heel leuk. de tijd Gas, hier oh Gas, gas, We de, de strijd vandaag tussen twee. die twee al. Het gaat goed, Ivan! Kom op, En hier zien we Remco, de lichtste deelnemer. Volgens mij had hij iets van 27 nog iets, dat horen jullie zo. Het ging echt lekker. Goed zo, jongen. Oh. Zien we zien Goeie 27. Ja, hier zie je een wat lichtere deelnemer. Ja, bij de start heb je wel wat kilo's nodig hoor. Dat was bijna. Nou, eh... Daarom zijn we ook wel Hier zit we mijn truck run. Zoals je wou ook zelfs al horen zeggen, inderdaad, wat meer kilo'tjes is het wat makkelijker. En het was ook lekker glad, dus die voeten gleden en gleden, maar full power natuurlijk. Daar gaat -ie, hoor. En dit vind ik wel een prachtig stukje. Luister vooral even goed naar Wout en zijn verbaasdheid. Ik ben even in de telkheid, weer in de 25. 25-21. Jammer. No, no, is een ja, dat ja, de tweede tijd nou, daar, Wout? Ik ben even. Nou, tweede dan. tijd? Tweede tijd van deze lichting. Ah, We zijn allemaal klaar, diep, hoor. Dat was uiteraard de tweede tijd tot dan toe. En uiteindelijk ben ik volgens mij op plek 3 a 4 geëindigd. Dus echt uh, dik tevreden. Hier zien we Meike met de front hold. 15 kilo. Voor de mannen 15 kilo. Vrouwen 15 kilo. Uh, deze hadden we al een keer geoefend. En het is wel een mooi stukje. Want je ziet dat ze mij straks aankijken. En dat ik zeg, gooi meneer, Want het record stond op 22 seconden. En alles boven de 22 seconden is dus gewoon winst. Dan stond ze op nummer 1 aangezien ze... Als laatste aan de beurt was. Hou hem vol! Hou hem vol! 20! Je bent er bijna! Je bent er bijna! bijna. Jawel, voldoende! Ruim voldoende! Ruim voldoende! Maaien gepakt op vorige onderdeel, dus eerste plek. En hier zien we Yvonne. We gaan naar 15 seconden. Hij moet hem hoog, hij moet hem hoog. stap! 19,25. En Remco met de pijnlijke Ah, oh, Het is zo'n zwaar onderdeel. Eén en al Wilskracht. Oh Mooi, hou hem vol, hou hem vol. Kom blijf hangen, blijf hangen. Gewoon op karakter. 42, 42. 42. Dit is mijn poging en vorig jaar eindigde ik op 1 minuut en 1 seconde. Zoals jullie horen, 1 minuut 4, ik geloof dat het de derde plaats was. Dus dik tevreden ben ja, Hier zien we Yvonne bij het Conan Wheel. Uh, ik zelf heb dit ook nog nooit gedaan. Het was echt lood en lood zwaar, zoals jullie hier straks gaan zien. Ja, gewoon uh, verstand op nul, lopen, niet op kunnen oefenen. Uh, ja, echt uh, typisch strong, maar gewoon fantastisch om te doen. Echt hartstikke gaaf. Lastig. Hier weer eh, poging nummer 2, natuurlijk helemaal leeg en dan toch nog gewoon die toch nog even doorzetten. Even een bandje, gewoon lopen. Goed een, een beetje bij elkaar. Yes, nu omhoog. Omhoog, goed. Hoppakee, en lopen. Nou ja. Goed, blijven lopen, blijven lopen. Goed, goed, goed. Die zit met mijken dan. Ik geloof dat het een kilo of 100, 110 is. Uh, ja, en dat in deze positie met je handen onhandig is gewoon echt loodzwaar. Hier ja, kan het. kom <laughs> Hier zien we mijn poging op de koningswiel. Uh, ik denk dat die dames een kilo of 60 wegen, dan heb je 120 kilo plus het apparaat. Ja, 150 plus of zo zou ik denken. Ik durf het niet precies te zeggen. Ja, dat heb jij nog beginnen, meneer. Dat heb ik ook. Kom op, jongen. Je kan je hem vastkrijgen? krijgen? je hem lopen? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kom aan, kom aan. Ga je Oh, het zijn we toch wel topje? Ja. Kom op, kom op, ja! Ja, goed zo. ken het. Eén en Alpijn. Anderhalf rondje. Concurrentie liep twee rondjes, dus hier heb ik echt wel veel punten verloren. Heel jammer, maar ja, nooit gedaan. Het volgende onderdeel waren de Farmer Walks, 55 kilo per hand. Er staan twee pionnetjes, het is dus gewoon 10 meter tussen de pionnen in. Um, Yvonne die we hier zien, die heeft altijd heel snel last van de handen. Normaal gesproken loopt ze maar een meter of 20 à 30 hoogstens. En hier zet ze van echt gewoon echt uh, fantastische, een fantastische afstand neer. Kijk die training! Wat oké! goed, goed. Lopen, lopen naar de 60. Stukje, stukje. Goed, goed! Hou hem vol! Hoe zit het gehoord? We gaan ervoor bij! Ja, ja. Je ziet Hier zien we de poging van Mijken. Uh, Super tof dat de mensen uit het publiek gewoon mee gaan doen en mee gaan gillen. Ja, dat is echt gewoon tijdens de sterkste moment. Het lijken allemaal beren, maar het zijn allemaal stuk voor stuk hartstikke aardige gasten en dames. Laat hier dat ik altijd besturen Dat lukt niet altijd. je We kunnen het met de farmers? Uh, ja, als we het over wilskracht hebben, is dit gewoon echt een fantastisch filmpje. 55 kilo per hand terwijl je zelf een kilo of 70 weegt. Ja, dat moet, uh, dit is echt uh, is pure wilskracht Niks meer en niks minder. Gewoon oh, op Wilskracht! Wat zeg ik Even de... Starten. Starten. Lopen, lopen! Deze keer mis! Grappig mis, gewoon op Wilskracht! Goed, goed, goed, goed, goed! Lopen! Goed! Okay. Nu zien we mijn farmers poging. Fantastische poging. Ik zou zeggen, ik kijk hem zeker helemaal. Het publiek gaat uiteindelijk ook lekker los. Uh, het oude record stond op 100 meter en dat was een uh, algemeen record. Het evenement werd 8 jaar gehouden en in die 8 jaar is er nog nooit iemand verder gelopen dan 100 meter. Zoals je kunt begrijpen, uh, super blij mee. Een uh, meter of 103, 104. Uiteindelijk werd ik nog wel ingehaald door 110, omdat ik uh, de derde deelnemer was die moest. En ja, daar zit er toch net een tikje meer wilskracht in. Maar al met al uh, levert het met dit een derde plek op. Gewoon fantastisch, dik tevreden. Hier zien we de Overhead Press met 70 kilo. Echt loodzwaar. Drie. Vier. Kom op! Kom op. Kom op. Zoals jullie zien, echt je, je benen, je armen, je rug. Alles is zo op. En dat was voor mij gewoon zwaar. Lange armen. Uh, geen super gespierde armen. Gewoon alles te geven wat ik heb. Ik krijg uiteindelijk 6 punten. Terwijl ik er maar 5 heb gedaan. Dus dat is wel een voordeel. Uh, maar ja, de concurrentie deed uh, 9 plus. Dus hier, uh, hier zakte mijn score aardig omlaag. Helaas. Ja. Ik heb het seconden. Applaus! Zes keer! We gaan met het Start! Yes! yes. Goed, Yes! Hoppakee! Vingers eronder! Hoppakee, goed! In 9 seconden. Vingers er helemaal onder! Het laatste onderdeel: uh, natte Atlas voor de vrouwen: 35, 50 en 70. Leg hem op! Die uh, ja, die 70 was gewoon helemaal. too much. Het was echt loodzware. Goed, één, twee. Goed, goed, goed! Hoppakee! Oh, okay. oh, Vingers en onderarmen! Nu nog niet! Drie komen nog! Applaus voor deze dame! Hey, één start! Tijdloop! Daar gaan okay. goed! Vijftig huh? gelukt ook! Het record is in 9 seconden! Kan je dat sneller? Yes! Even die 70 de tijd nemen! Vingers eronder! Hoog huip! Hap adem! Kijk! Hoor publiek! Yes! Het publiek, ik hoor jullie niet! Hier zien we Yvonne met de, de 70-bal. Ook goed, gewoon goed. weer loodzwaar. Gut, gut! Leg hem op je vingers! Yes! Hoog heup en gas! Juist! Gut, gut, gut, gut, gut, gut! Jij Yvonne! En dan zie je toch, ze krijgt hem net omhoog en daarna is het gelijk helemaal leeg. Er is maar één dame van de vijf die het is gelukt. Dus nou, gewoon jammer, we waren halverwege, maar net niet gelukt. En na zo'n poging ben je gewoon echt in één keer leeg. Laatste poging! de Hier zien we Remco met de Atlas stones. Voor mannen zijn ze 70, als hij die nu optilt. Een 100... 120 en nog een 140 of 150. Eh, vergeet niet dat deze jongen 75 kilo weegt. Nou, als je dan een 70 bal al zo makkelijk oprijft. Is dat hij hartstikke knap. Het met magnesium. Ze zijn glad, nat. Pakt hij die tweede steen. Een belangrijke hier. Dikke 100 kilo. Kom en go. Nog 10 seconden. Toppen. Kijk, de tijd is op 1 goed voor hem. Hier zien we mijn poging. Uh, wel even een kleine side note. Ik was als eerste. Uh, dus ja. daar lag de 70 bal. Daarnaast lag een 120. En daarnaast een 100. Wout had ze per ongeluk verkeerd neergelegd. Zoals jullie zien krijg ik nog wel een paar centimeter beweging in die 120. Maar dat heeft me zoveel energie gekost. Dat ik simpelweg die 100 daarna ook niet meer omhoog kreeg. De helft denk dat er... Drie à vier mensen waren die de 100 er wel op kregen. Tijdens de training lukt het gewoon, ja, ik, heb, ik heb gewoon mijn energie verspild met die 120. Uh, ja, daar baad ik gewoon van, zonde, zonde, dus ja, dit, dit heeft me wel een, een plek gekost. 3, 2, 1, start! Engels Jules, 70 euro. 70 kilo. Deze moet je eerst hebben van okay. me. Mijn Zoals jullie zien, foutje daar. Uh, deze, ja, zoals jullie ook zien, ik kreeg hem één keer omhoog. Uh, ja, te erg afgeleid. Energie kwijt. Ik kreeg het niet meer voor elkaar. Die ballen zijn nat. Het is glad. Uh, je armen liggen tot bloedens toe open. Alles gegeven wat ik heb. Het is niet anders. Hey Je dacht ik om nog even te draaien. Ik dacht misschien als je bij de juiste kant ligt. Woud zij het ook nog, draaien hem even om. Misschien dat het nog verschilt. scheelt. En ja, dan doe we op. je ah. Hij blijft staan op de steven. 70 kilo. En dan komen wij bij het belangrijkste gedeelte. De prijsuitreiking. De dames zien jullie hier eerst. Op de vierde plaats. Ga je kasten. Op de vierde plaats. Maike! Ook een nieuw Nu gaan we het voor het serieuze. Nu komen de bekers in het spel. Wie wordt de nummer drie? Yvonne. Ook nieuw! En hoppakee, Yvonne, derde plaats, prima. Hartstikke trots, super gaaf. Zoals jullie hier horen heeft Wout Selster altijd een prijs voor de belofte. Oftewel, uh, waar die potentie in zit of iemand die een fantastische wedstrijd heeft geleverd... ...en gewoon alles heeft gegeven. Dat is een soort van troostprijs die wordt ook nog een keer uitgereikt. we blijven even staan hier. We gaan even een paar foto's maken. Wout Selster heeft altijd een prijs voor de belofte. Maar hij denkt, die gaat het nog ver maken, die ruikt hij het uit, ik weet geen namen, dus Wout mag ik zeggen. Grootste belofte, ik reken op dat ze volgend jaar weer is, en dan nummer één wordt Maaike. Yeah. Hartstikke leuk, beide dames gewoon voor de eerste keer meedoen en dan alle twee gewoon een beker naar huis. Ja, ik ben uh, meer dan trots natuurlijk. En hier hebben we het, het prijsuitreiking van de mannen. Ik zal jullie de moeite besparen. Niet iedereen laten zien, alleen die van mezelf. De zevende plek voor Marco Hamstra en Raymond Schultz. Dat is dus een gedeelde zevende plek. Prima plaats. Wel jammer dat die Atlas toon bij mij gewoon verkeerd lag. Anders had ik natuurlijk wel precies op 6 kunnen eindigen. Gewoon middenmoot waar ik op had gerekend. Hier zien we nog een, een leuke eindfoto. Uh, ik sta een beetje achteraan, achter die jongen met dat grijze zeur. Die ziet net mijn hoofd. Uh, nou, al die jongens aan de linkerkant ging ik dus voorbij. Aan de rechterkant helaas nog niet. Dan moet ik nog wat meer... Zul ik nog wat meer voor moeten eten. Maar het moet goedkomen was gewoon echt een fantastische dag. Dik tevreden.